Hans, laten we ons nog eens buigen over het Amerikaanse economische beleid. Dat wordt intussen al Bidenomics genoemd. President Biden en zijn regering zijn eigenlijk vastberaden om de gevolgen van de coronacrisis uit te wissen met massale overheidsinvesteringen. Maar daar staat tegenover dat er ook verhoogde belastingen worden in het vooruitzicht gesteld. En dus is de vraag, ja, wat zal het effect zijn van uh, al die inspanningen? Om te beginnen, Joe Biden mikt heel duidelijk op meer sociale investeringen, meer publieke investeringen. Is dat eigenlijk de juiste keuze voor de VS op dit moment? Dat denk ik wel. Ik ben er eigenlijk vrij zeker van. Dus um, ja, het is eigenlijk al langer consensus denk ik dat het datgene is wat de Amerikaanse economie en samenleving nodig hebben. Dus uh, meer publieke investeringen. Wie kijkt naar die publieke infrastructuur, ja, die is al langer verbaasd over de staat ervan. Ook eh, ongelijkheid is al veel langer een probleem. Onderwijs, primair, secundair onderwijs, vragen al veel langer om investeringen. Dus ik denk echt dat daar de juiste accenten worden gelegd. Het gaat ook om grote bedragen. Het gaat om... 2.300 miljard dollar voor het uh, American Jobs Plan, dus dat is het infrastructuurprogramma, ook innovatie, uh, duurzaam ook. En dan anderzijds het programma van uh, 1.800 miljard dollar, American Family Plan, waar echt de sociale accenten meer komen te liggen. Dus of we het nu echt moeten gaan vergelijken met uh, de New Deal van Roosevelt in de jaren 30, ofwel uh, het Great Society Program van, van Lyndon Johnson in de jaren 60, dat is misschien een beetje... Fijn, dat gaan we moeten afwachten, zo simpel is het. Uh, maar in ieder geval de accenten, de richting zit goed. De overheid investeert massaal, zowel in dat jobsplan als in het familyplan, maar zal dat ook economische effecten garanderen? Het korte antwoord is ja, dus uit de berekeningen die we maken. Ja, blijkt ook een positieve impact. We moeten altijd een beetje voorzichtig zijn met die ramingen. Het gaat tenslotte over de toekomst. Maken we een kleine berekening, dan zien we dat ja, het Amerikaanse infrastructuurprogramma, dat gaat dus over acht jaar. En daar tegenover staan wel hogere belastingen. Hogere vernootschapsbelasting, 21% naar 28%. Ook een hogere minimum vernootschapsbelasting voor Amerikaanse bedrijven die winst maken in het buitenland. Maar dat gebeurt eigenlijk over 15 jaar, dus je krijgt wel een positief effect. Over de volgende acht jaar denk ik zo'n 0,5 per jaar. Uh, Pas we daar nog een klein multiplicatoreffect op toe, enfin, een, een vrij groot multiplicatoreffect moet ik eigenlijk zeggen, van boven de 1 tenminste, van 1,5, ja, dan ga je toch uh, naar een positieve impact van, van 0,7, 0,8 punt voor de volgende acht jaar. Hetzelfde positief effect ga je hebben, maar in mindere mate voor het American Family Plan, waar dan mee wordt ingezet op kinderopvang, kinderbijslag, betaald verlof, ziekteverlof, moederschapsrust, ook een kleine positieve impact daarvan. Dus uiteindelijk, als je nu zou zeggen dat de Amerikaanse economie in normale tijden met 2,3 zou groeien, ja, betekent dat toch dat we naar een groei gaan voor de volgende acht jaar die toch hoger zal liggen en dicht bij de, bij de 3 Althans in het basisscenario, want er zullen natuurlijk altijd dingen tussenkomen, pad kruisen, dat, dat is altijd zo natuurlijk. We spreken over massale investeringen. Een aantal zaken daarvan zijn al goedgekeurd door het Amerikaanse Congres, maar er moet nog een heel pak beslissingen opnieuw door dat parlement worden goedgekeurd. Zal Joe Biden zijn hele project wel goedgekeurd krijgen in dat parlement? Ja, dat is de vraag natuurlijk. En een belangrijke vraag, want volgend jaar komen er al tussentijdse verkiezingen aan. Dus het is, het is heel belangrijk voor, voor Biden, voor de Democraten. Nu. Het zal niet gebeuren via ja, de normale procedure. Het zal verlopen normaal gezien via het zogenaamde budget reconciliation process. Dat houdt in dat je ja, niet probeert uh, 60 stemmen te halen in de Senaat, maar slechts een gewone meerderheid. En dat eigenlijk zal al moeilijk genoeg blijken, want uh, ja, de Republikeinen zullen op dat vlak niet meespelen. Dus daar is... zit wel wat vertraging op. Ja, er zit zeker vertraging op. Hè. Dus uh, het is niet iets wat goedgekeurd zal worden de volgende weken, maanden. Nee, het, het fiscaal jaar 2022 begint pas in oktober. En dus dus dan pas zal het eerst ingang vinden en dan nog zal moeten blijken of het ja, in zijn volledige vorm zal goedgekeurd worden. Dat is nog maar de vraag. daar bestaat enige twijfel over. Het zal ook nog concreter moeten ingevuld worden. Maar we denken uiteindelijk toch dat er iets uit de bus zal komen. Ja. Hans, wat betekenen al deze evoluties nu voor de beleggingsstrategie van de Grof Peterkamp? Het korte antwoord op het vlak van aandelen is dat we met, met betrekking tot Amerika toch overwogen blijven. Overwogen Amerikaanse aandelen. Ja. We hebben net gesproken over die hogere bedrijfsbelastingen. Die kunnen wegen op de resultaten van Amerikaanse bedrijven. Wat is dan de impact op de posities die jullie innemen? Ja, toch wel een impact. Hè. Dus sowieso is die Amerikaanse aandelenmarkt al, al vrij duur uh, gewaardeerd. Dus zeker niet goedkoop. En daarbinnen moeten we nog het onderscheid maken tussen zogenaamde technologieaandelen, groeiaandelen en anderzijds uh, ja, waardeaandelen. Aandelen die meer gericht zijn op, uh, op de conjunctuur, op het cyclische verloop van die economie. Die zijn natuurlijk het voorbije decennium toch, uh, toch fors achtergebleven. Het was vooral technologie die eigenlijk alles binnenhaalde. Maar nu toch met de heropleving van die Amerikaanse economie, vrij forse heropleving van die Amerikaanse economie, denken we toch dat die sectorrotatie dan, zoals dat heet, toch nog verder kan gaan, toch nog meer richting aandelen die meer gelinkt zijn aan, aan de echte uh, economische activiteit in Amerika. Kleinere en middelgrote ondernemingen, uh, energiewaarde bijvoorbeeld, uh, infrastructuur, uh, een aantal bankaandelen die daarvan kunnen profiteren. En, en wat is dan het perspectief voor de technologieaandelen? Ja, dus die zullen ook meer in het vizier komen of meer impact voelen van die hogere belastingvoeten. Dus een hogere vernootschapsbelasting zal toch medewegen op Amerikaanse technologiebedrijven. En het zijn ook die bedrijven die vandaag een lagere effectieve belastingvoet hebben. Dus zij gaan er relatief eigenlijk een beetje minder goed bij varen ten voordele eigenlijk van, die, van die aandelen die meer geleerd zijn aan de reële economie. Hans Bevers, bedankt voor dit gesprek. Dank u.